Podcast is een videopresentatieservice die ook geschikt is voor 360 graden video's, oftewel VR. Onze presentatoren en presentatrices zorgen in het medium voor een exceptionele futuristische beleving. Benieuwd naar de meerwaarde van SpotCast in VR? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.